Een aardappelsalade voor morgen. Zeg nu dat iets? En het voordeel is, je moet er niks voor doen. En de resterende hitte die heeft de aardappelen perfect doen garen. Heel de nacht lang. En kijk, nu zijn ze volledig afgekoeld. Mooi gaar en licht gerookt. Perfect voor een aardappelsalade. En dan resteert er nu enkel maar één ding te doen. Een vinaigrette maken. En die licht gerookte patatjes zijn perfect voor een heerlijke aardappelsalade. Beetje shallot, zure room en zeker niet vergeten, verse groene kruiden. En nu is het aan jullie. Smakelijk eten!